Morgen, of vijf minuten is middag, dus goedemorgen. Ik hou hem wel zo, want anders ben ik bang dat hij het niet doet hoe het doet. Het is vandaag maandag. Wij zijn in Apeldoorn en we zitten in de auto. Yeah. Maar zo, oh, je doet het, ja, zo voel ik me wel een beetje. Je leidt me af. Ja. Sorry. Uh, we zitten in de auto. Dat was niet helemaal de bedoeling, want. Dat klopt, dat was niet de bedoeling. <laughs> want. Ik was zo stom om uh, geen beugels aan mijn zadel te hebben, dat omdat die anders... Je hebt niet verteld waar we zijn. Jawel, dat hebben we gisteren toch meegemaakt? Nee, oh ja, maar dat is voor een andere video. Oh. Wij zijn in het Cantarel Hotel nee. samen met de... Ik ga het beter uitleggen. Na alle drukte van de regio en van uh, Hippiada hebben wij vier dagen weg in het allerprachtigste Apeldoorn. Wij zitten in Hotel de Cantarel. Dit wordt niet gesponsord, maar we zijn wel blij dat we er zijn. En gisteravond zei Tessa tegen mij: Ik ben mijn beugels vergeten. En toen zei ik: Foei, maar dan iets anders. Ze keek me echt soort aan van: jij bent niet goed bij je hoofd. Zij ze ook. Nou, het was meer dan ik dacht. Hier word ik niet zo blij van. Nee, je weet eigenlijk wat ze zei: Je bent stom. Ik vind je echt heel dom bezig. Oh. Ik zei het wel aardig hoor. <laughs> Min of meer. <laughs> Wij zijn nu onderweg naar een ruitsportzaak in de weert. En gaan we daar? Ik kon vanmorgen dus niet op mijn paard, maar moest hem in de wei zetten. Overigens is Verona met een stijf been. Omdat ze gisteren is, heeft aangetikt met haar andere achterbenen. Of weet ik veel hoe ze dat heeft gedaan in de trailer. Dus heeft ze een dik been? Nee, ze heeft geen dikke been, maar ze heeft wel een wondje. En ze kwam vanmorgen nogal stijfjes Apeldoorn. Nee, niet deze. Alfred 25. Ze kwam vanmorgen stijfjes haar box uit, maar na een paar stappen liep ze wel normaal. Toch gaan we zo meteen even kijken of ze niet kreupel is in de draf. Verwacht het niet, maar you never know. En anders wordt het als ze in stap goed lopen, stapritjes van niet zo heel erg lang. Wat ontzettend jammer zou zijn. Maar het paardenwelzijn gaat altijd voor. Vrona is een beetje stijf. Daardoor is het misschien ook wel handig dat ik er mijn burgers bij vergeet dat ze niet vanmorgen zijn gegaan. Dat ze even lekker op de wei hadden kunnen staan. Nou ja, ze staan hier ook nog steeds op de wei. Wij moeten nog 7 minuten en 7 kilometer, en dan zijn we er. Het is inmiddels tien <coughs> minuten later en ik heb beugels en beugelriemen. En dan ging ze ook nog zeuren over de kleur. Ja, dat klopt. Ik wil graag bruin en toen hadden we eerst mooie bruine gevonden. En die waren toen te klein, dus ik hoop dat deze de goede maat zijn. En anders heb je te korte pootjes. Wij gaan nu naar de stal toe en rijden, denk ik. Eerst voor rondje even laten draven. We zijn onderweg naar de paardjes toe. Met... Nee, we zijn terug. Oh. We zijn terug van de ruitenwinkel. Oh, wat is dit? Wat? Dit. Oh ja. Oh, cool. Oh, sorry. Ik raakte even afgeleid. Maar wij zijn onderweg naar de paardjes. Die staan nog steeds op de wei. We gaan eerst even wat spulletjes in de kast leggen, want we hebben nieuwe beugels gehocht, zoals we net al zeiden. Wij gaan de paarden van de wei ophalen. We hebben echt mega grote kasten. Tadaa! Welkom in uh, kast à la Tessa. Gaan we gaan maar eens kijken hoe Vrona loopt. is gaat naar binnen Pas precies. Kom dan! Het is inmiddels een tijdje later. Um, Verona loopt echt niet goed. Haar been, ja, het is gewoon vreselijk. Ik ga nu alleen samen met Blondie op uitrit. Ik vind het best wel spannend. Maar het is ook zo... Ja, ik, ik vind het heel naar om mama achter te laten. Ik mag het niet meer van haar zeggen, maar ik, ik voel me dan toch een soort rot. Maar ja. Veronica moet helaas op school blijven daar. Dag oh, schat. Ja, die is er niet eens. En Blondie die gaat even lekker op buitenrit met Tess. Het is even slikken, maar het is even niet anders. Paard gaat voor. Veel plezier! Doeg! Ik moet hiervan genieten, want Prona is loes. Oh, ik weet... Ah, ik ben.. Het is schreeuw lelijk. Kijk alle andere paardjes. Moet hier eigenlijk trouwens naar rechts of naar links? Volgens mij naar rechts. Jij ja, moet naar rechts. Um, ik hoop dat we de goede kant op gaat. Oké, okay, we gaan de kaart pakken. Hop de kaart, hop de kaart, hop de kaart. Ja, ik moet op de kaart kijken. Hop de kaart! Wat zegt de kaart? Ja, ik vind dat we gewoon naar... Ho! Oh. Oké, okay, we moeten gewoon naar rechts en dan zie ik het wel, ja? Oké, okay, we zien het wel. Weet het, het is een gaar omdat we alleen zijn? Dat doen we nooit. Ja. <laughs> ik denk je aan het praten. Doe rustig. Oh Erik, doe rustig. Oké, okay, ik weet dat we alleen zijn en dat dit echt heel raar is. Maar we moeten het ermee doen. We doen het voor corona. Ja, want ik weet niet hoe het is gebeurd. Maar corona, die, uh, ja, die is raar. En mama, ik heb tegen haar gezegd: ik doe het niet. Ik ga niet op uitzetten, want dan ben ik zielig voor jou. Maar, um, maar uh, hoe heet dat? We moeten wel, want we hebben hier veel geld voor betaald. En dan zijn we hier helemaal niks heen gekomen. Waar moet ik heen? 100 kletters! Ik vind dat je hier naar links moet. Ik ben nu al de weg kwijt, Blondie. Blondie de. Uh, ja, ik vind dat dit de goede kant is. You don't know what it's like. you don't know what it's like? Oké, okay, we zijn nu al bij 199 geweest, want moet moeten nog komen. Dus we moeten nu naar 97 doen. Blondie, waarom heb je blaadjes in je mond? Sukkel. Oh, moet zo open, oké. Okay. Doet. Voordat hij tegen je komt aankomt. komt. Oh, we kunnen hier galopperen. Oh mijn Oh. <laughs> Sorry, Blondie. Oké, okay, we moeten naar het oude woordje kijken. En we moeten nu naar... 99, nee, 97 of 99. Dit is... Oh, ik moet daarheen. Oh, maar ik vind dat pad veel leuker. Nou, oké okay dan. Hoe lang is dat? Kom, we gaan een stukje draaien zomer is echt even oh. Kijk nou wat leuk. Ik hoop dat we hier niet de splitsing hoeven te doen. Oh, ik ken het hier wel. Ik heb zoveel lol. Ik wil echt heel hard, ik ga zwemmen. Of, maar dat is ook wel een beetje raar. Ik ga zwemmen. Hoe <laughs> kan we er mee? Waar moet ik nu eigenlijk heen? Dat weet ik niet. Ik denk hier naar rechts. Oh. 56. Dit is die nieuwe. Ook het. Zat die gaan alleen maar een nieuwe. Dat is 60. Ayo, ah, boeien, we zien het wel. Ik ben zo hard gegaan in mijn leven. Dat is super mooi hier. Oh, oh my god! Oh, daar gaan de beieren daar nog met paarden. Mij, tot goed. Ah, Oké, okay. ik ga weer verder genieten. De GoPro is uitgevallen. Die heb ik hier aan mijn pols, want op mijn hoofd werd het een beetje zwaar en ik heb rugpijn. Maar ik ben samen met Domby aan het stappen. Ik heb net even mijn mama, papa, Rick gebeld. Ehm, um, oeh, zo. Echt even. Zo. We Papa Rick gebeld. Eerst uh, Rick. Eén keertje. Dat was aan het begin van, het rit, van de rit. Een half uurtje of zo. Om te praten over Verona. Want dat is natuurlijk echt heel maar. Ehm, um, daarna met papa gebeld. Nee, daarna een uh, uurtje verder gereden. Op de heide geweest. Dat soort dingetjes. Volgens mij heb ik de heide ook nog gefilmd. Uh, daarna uh, weer met Rick gebeld. Om te kijken hoe ver ik was. Nou, ik was niet heel veel verder gekomen. Hmm, daarna heb ik mijn papa gebeld, even uh, dat. En daarna heb ik mijn mama gebeld, dat het met Frona is. Frona heeft geen koorts, volgens mij, en doet het hartstikke goed. Die is uh, op dit moment op zal aan het rond uh, roebelen, omdat ze blondie mist. Hmm, voor de rest, ja dat was het wel. Ik ben nu lekker naar huis aan stappen op mijn gemakkie en dan... Het is inmiddels vier uur en ik ben twee uur lang onderweg, weg, kijk. Nou, dat zie je niet goed zo. Twee uur lang. Dus, uh... Ik ga nu lekker verder stappen met die GoPro en met mijn telefoon is best zwaar. Dus ik ga nu even lekker verder stappen en dan zie jullie zo bij het hotel. Het is inmiddels een tijdje later en ik ben weer op de hotelkamer. Zo, mama heeft me gepraat met allemaal mensen. En die waren het er allemaal niet mee eens dat ik alleen op buitenrit was. Dus dat was wel grappig. Van, hoe oud is ze? 13. Toen kwam ik erbij zitten. En toen van, ben jij helemaal alleen op buitenrit gegaan? Ja. En toen keek ik me echt zo aan van, dit hoort niet. En het uh, is dus inmiddels vijf uur. Om half zes gaan we eten. Ik ben wel kapot, want ik was de weg kwijt. Ik was alles kwijt. Ik heb ook nog maar met de telefoon gefilmd, volgens mij. GoPro was halverwege uitgevallen. Volgens mij heb ik wel nog de heide net op beeld. Zo ja, fijn. We gaan zo eten. En dan zie ik jullie morgen weer. Froda, ja, die uh, zou uiteindelijk toch nog een beetje goed eraf komen. Omdat ze de vorige keer natuurlijk. Ja, ze weet helemaal niet wat er gebeurd is oh. dat. Nou, ze wist het ook. Ja, dat wel, ja, maar ze weet nog niet dat ze uit de wijk ja, kwam. En... Ja, ja, ja. Vrona uh, die was natuurlijk gevallen of iets in de trailer, we weten niet wat er is gebeurd, maar het zag er niet heel goed uit. Op de wei, uh, ze dacht mama dat ze best goed liep, toen liep ik voorbij en dacht ik dan, nee, eh. Maar mama zei nee, ze loopt goed, dus gewoon houden zo. Nou, toen hebben we hem op de wei gehouden. En zijn we gaan eten, toen zijn we weer teruggekomen en hebben we blondie en Vrona van de wei gehaald. Nou, Vrona wou niet meer bewegen. Toen uh, heb ik blondie op stal gezet, heb het uh, eten gegeven, heb ik gaan, ben ik gaan koelen. Mama was allemaal aan het koelen. Dierenhart is gebeld, dierenhart is gekomen. Uh, die heeft even nagekeken en we zijn daar uiteindelijk op tijd bij geweest. Het is nu niet door heel het lichaam gegaan waardoor ze koorts heeft en dat soort dingen. Ja, je moet wel even zeggen infectie naar binnen geslagen. Oh, ja, Het, het is, is waarschijnlijk weer een infectie die naar binnen geslagen is, net zoals ze de vorige keer had. <lacht> We zijn nu met een paar antibiotica-spuiten uh, en... Bijstelling. Bijstelling. Het, heet, het is hetzelfde als metakon, het maar niet heet anders. Dan kijken we hoe ze er dan aan toe is. En als het slecht is gegaan, dan bellen we dierenarts. Als ze het beter gaat, dan hopen we dat ze het ermee heeft.